Hallo en welkom bij Pols Model Train Vandaag een update over de baan. Uh, ik heb de helix die hier achter bij het raam stond uh, opgebroken. Een stuk daarvan zit hier nog uh, aan de zijkant uh, om de bocht te maken. En het idee is om de baan nu, uh, de, de, de, de, de, de klim eigenlijk om de oude baan heen te leggen. En ook meteen op de goede hoogte en vanaf uh, hiervoor uh, naar achteren toe te gaan werken. Daar weer de kering te doen dat de, de, dat de trein weer terug kan lopen en weer terug naar beneden. Zodat ik wat uh, kleinere, uh, de bovenkant wordt wat kleiner en ik hoop dus ook af te zijn van alle... Um, moeilijke overgangen waarderen met leger ontsporen en ik krijg een heleboel ruimte ervoor terug De helix was een heel leuk project maar um, vanwege de grote boogstraal die ik gebruikt heb was het ook een heel moeilijk project, het nam veel ruimte in beslag en het was uh, uh, uiteindelijk best onhandig uh, ook de baandelen die niet op goed op elkaar aansloten was een probleem dus ik heb ook alle tussenstukken eruit gehaald de baandelen staan hier nog achter me en daar ga ik uh, kijken wat ik er nog van af kan halen, wat nog los wil komen. Uh, maar vooralsnog ben ik uh, nog bezig met uh, het, het uh, bekleden met uh, restjes of grotere stukken kurk en het leggen van rails. En hier bovenop wordt uh, de volgende uitdaging. Dit was het voor vandaag. En, uh, bedankt voor het kijken. Ik hoop binnenkort uh, wat te laten zien over uh, als je je baan afbreekt, is het nog mogelijk je rails eraf te krijgen. En, en er is een nieuwe locomotief in de collectie. Maar ik uh, moet eerst iets hebben om hem uh, op te laten rijden. Want dit uh, is niet zoveel zin om hier iets op te proberen te zetten. Bedankt voor het kijken en uh, hopelijk tot snel.